Jeugdwerkloosheid is een groot probleem. Jongeren zijn overtegenwoordigd in de werkloosheidscijfers. Daar kunnen we wat aan doen. Daarom hebben de Europese Sociaaldemocraten besloten dat het tijd is dat er in plaats van 6 miljard 20 miljard beschikbaar komt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. En daar gaan wij een jaar lang actie voeren. Het is tijd voor Act for Youth.